Goedemiddag, welkom. Mijn naam is Ruben en samen met Jules zullen wij dit interview leiden. In deze reeks gaan wij in op de duurzaamheid van het voedselsysteem. Weet wat je eet. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we samen met onze gasten. En de gast vandaag is Diederik Samson. Diederik Samson heeft in zijn vroegere jaren technische natuurkunde gestudeerd. Is actief geweest bij Greenpeace, maar we kennen hem natuurlijk als fractievoorzitter bij de PvdA. Tegenwoordig is hij kabinetschef bij Frans Timmermans. Diederik, welkom en leuk dat je er bent. Hi. Nou ja, zoals ik net al een klein beetje verteld heb over de titels die je ook draagt... Uh, ben je best wel actief geweest in het klimaat. En wij waren eigenlijk best wel benieuwd... waar komt jouw passie nou vandaan voor klimaat en milieu? Poeh. Um, ik denk dat, um, dat vooral... Uh, terug te voeren is naar mijn uh, jeugd. Uh, ik was 15 toen Tsjernobyl ontplofte. Uh, de grootste kernramp in de geschiedenis. Ik was 14 toen de Rainbow Warrior werd opgeblazen door de Franse geheime dienst. Uh, in Auckland, Nieuw-Zeeland. En ik was 13 toen ik een boek kreeg. Kinderen van moeder aarde. Thea Beckman uh, schrijfster uit mijn jeugd. En ik denk dat die gebeurtenissen opgeteld. Uh, mijn... Uh, uh, passie voor milieu en de toekomst en een duurzame toekomst hebben bepaald. Toen zag ik van Tsjernobyl. Uh, uh, maak je toch wel duidelijk dat um, niet elke industriële activiteit van mensen zonder gevolgen kan zijn. Um, en soms dus desastreuze gevolgen kan hebben. En dat het boek Kinderen van Moeder Aarde, gaat het niet helemaal uitleggen, maar dat is een fantasieverhaal over de wereld na de derde wereldoorlog. Um, waar Groenland op het mediterrane klimaat is komen te liggen, omdat de aarde is gekanteld door al het nucleaire geweld. En er is een fantastisch land onder vandaan gesmolten. En de bewoners daar besluiten om het helemaal anders te doen. 100% in overeenstemming met uh, nou ja, de natuur en uh, de dieren om hen heen. Dus een volledig duurzame samenleving op te bouwen. Afijn. Um, prachtig verhaal. En ook wel uh, meeslepend. Dus daar komt denk ik mijn passie vandaan. Okay. Toen besloot besloten bij Greenpeace te gaan werken. En dat is ook nog gelukt. Dan moet je een beetje geluk hebben natuurlijk. En ja, dat, dat heeft me daarna nooit meer losgelaten. Ja, want superleuk om te zien, dan eigenlijk ook een keertje waar die passie vandaan komt. Maar ook natuurlijk waar die passie jou gebracht heeft. Want sinds 2019 ben je nu kabinetschef bij Frans Timmermans, de Europese commissaris. En ondersteun je hem eigenlijk in de Green Deal en de Europese Klimaatwet. Um, zou jij voor de luisteraars thuis kunnen uitleggen wat de Green, uh, Green Deal nu precies is? Ja, eigenlijk is de Green Deal het plan om uh, ons ecosysteem voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Dat gaat dus over klimaatverandering, maar dat gaat ook over biodiversiteit en ook over vervuiling. Het uh, zijn allemaal onvergelijkbare grootheden, maar alle drie zijn een fundamentele bedreiging voor uh, generaties uh, die na ons komen. Um, en voor één keertje hebben we een keer een plan gemaakt wat allereerst niet op zoek gaat naar een soort compromis, de lowest common denominator zoals dat dan in het Engels heet, maar gewoon de doelen opschrijft en ook probeert na te uh, streven die uh, nodig zijn. 100% klimaatneutraal in 2050, stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het stoppen van verdere vervuiling. Um, en het is ook voor het eerst een plan waar alles met elkaar samenhangt. Niet een los plannetje over transport en dan eentje over energie en dan nog een ander over landbouw en, en dergelijke. Hey, we gaan natuurlijk wel losse wetgeving maken, want zo is onze samenleving nou eenmaal georganiseerd. Maar in, het, in de Green Deal zelf hangt alles met elkaar samen. En als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk ook heel logisch. In ons ecosysteem... hangt ook alles met elkaar samen. Dat... ervaren we nu maar weer in deze pandemie. Um, dus dat is denk ik... de uh, Green Deal in een nutshell. Dus, dus als ik het goed begrijp... is de, is de Green Deal uh, het het, het, een soort van... één groot plan om klima klimaatneutraal te zijn... in 2000... Elk jaar zei je net? 2050. 2050. Ja. Met een soort tussenstop. Nou ja, je kunt natuurlijk elk jaar een tussenstop maken, maar... Uh, 2030 is natuurlijk een belangrijk jaar, een soort, soort stempelpost. Uh, en daar willen we dan min, uh, 55% minder CO2 uitstoten dan we in 1990 deden. Um, maar daarbovenop dus, niet alleen klimaatneutraal, maar ook... volledig circulair en schoon. Um, um, waarmee we dus ook die andere doelstellingen proberen... te realiseren. Ik ben wel benieuwd, um, wa waarom vindt u het Green Deal zo belangrijk? En vanuitgaand dat u de Green Deal belangrijk vindt? Ja, het is eigenlijk onze laatste kans. Het is, we zien het aan het klimaatprobleem, maar eerlijk gezegd bij biodiversiteit is het net zo schrijnend. Als we nog tien jaar op deze weg doorgaan, dan is het echt te laat om het nog ten goede te keren. Dus we hebben nu één kans. We hebben nu ook wel de mogelijkheid. We zien nou de technologie die er echt wel klaar voor is. Elektrische auto's, zonnepanelen. Um, en we zien daar ook dat de maatschappij daar klaar voor is, dat, dat, met name de jongeren in de maatschappij overigens, maar goed, dat is toch de generatie die de toekomst heeft. Um, dus we, we hebben eigenlijk nu een soort unieke mogelijkheid en dat geldt niet alleen voor Europa, dat geldt ook wereldwijd. Je ziet de Chinezen nu ook zelf concluderen dat um, ze klimaatbeleid, milieubeleid, vooral gewoon luchtbeleid in hun geval moeten gaan voeren. En ja, je moet af en toe een beetje geluk hebben, um, een nieuwe president in Amerika helpt ook. Uh, dus ook wereldwijd ontstaat er een soort momentum. Um, dus de Green Deal is niet alleen als, als... los plan belangrijk, maar vooral ook de context waarin we nu zitten... maakt hem zo belangrijk. Ja, dankjewel. Um, en dan wil ik graag het, via de Green Deal ook een beetje het bruggetje maken naar het thema van deze, deze sessies. Wat het namelijk is, weet wat je eet. Um, want de duurzaamheid van voedsel is namelijk ook... Uh, belangrijk in de Green Deal. En ja. uh, als ik het goed zeg, vooral in de farm-to-fork-strategie. Uh, ja. Waar je jezelf ook veel mee bezighoudt. Uh, zou je deze strategie uh, ook kort kunnen uitleggen, misschien? Ja, uh, vertaald is het van boer tot bord. Uh, Farm-to-fork. Um, en dat is de strategie, een plan... om onze voedselvoorziening te verduurzamen. Uh, zowel wat betreft het eindproduct, gezonder voedsel, maar ook de manier waarop we het produceren. Misschien is dat... Laatste nog wel relevanter als het gaat om in ieder geval uh, ons, ons milieu en ons klimaat. En we hebben natuurlijk gezien dat het Europese landbouwbeleid uh, de afgelopen 50 jaar uh, vooral was gericht op het produceren van voldoende voedsel, uh, zelfs veel veel voedsel. Uh, en de vervuiling die daarmee gepaard gaat, hebben we eigenlijk pas de laatste 10 jaar, proberen we daar wat aan te doen. Dat gaat binnen dat landbouwbeleid heel lastig, omdat dat eigenlijk gewoon inkomenssteun is. Uh, dus je steunt boeren die anders eigenlijk geen leefbaar inkomen hebben. Dat is nuttig, uh, belangrijke mensen die belangrijk werk doen, uh, maar het helpt niet zo om het uh, klimaat uh, te verbeteren. Dus we hebben daarnaast een plan gemaakt waarin we uh, gewoon de, de doelen stellen die nodig zijn om de landbouw te echt te verduurzamen en schone voedsel of gezonder voedsel te laten produceren. En dat gaat dus over pesticiden mestgebruik, landbouwmethodes en over, ook over uh, het aanprijzen van voedsel. De Europese Unie maakt gek genoeg nog steeds best veel reclame voor uh, rood vlees. Ja, dus uh, rundvlees. En, en we weten om vele redenen dat dat slecht is. Uh, het is slecht voor het klimaat en uh, het is ook slecht voor je gezondheid. Uh, dus daar moeten we echt uh, iets aan doen. Hetzelfde gaat overigens voor de promotie van uh, tabak, uh, wijn, uh, alcohol. Allemaal dingen die helemaal niet zo gezond zijn. Dus weet wat je eet, was niet heel lang het motto binnen de Europese Unie. Het was meer uh, hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk verkopen? Um, ja, dat, dat, dat gaan we nu bijna. Dus de farm to fork is, uh, kan als subtitel hebben weet wat je eet. Ja, dankjewel voor deze uitleg. En uh, wat ik me dan afvraag is: uh, in hoeverre is deze strategie, dus de, en ook daarmee de duurzaamheid van voedsel. Dan belangrijk in de Green Deal? Het is altijd moeilijk hoe je belangrijkheid meet. Maar um, als je kijkt naar de moeite die we zullen moeten doen om dit te realiseren, is het heel belangrijk. Want die moeite is enorm. Uh, en dat heeft vooral te maken met het feit dat ja, de, de, gaande, he, de, de bestaande landbouwmethodes die zijn diep ingesleten. Landbouw vernieuwen is, is inherent lastig. Um, dus ik denk dat deze strategie, dit plan, gaat, gaat veel van onze. Tijd en ook ons politieke kapitaal, zoals dat dan heet. Dus wat, hoe, hoeveel inspanning heb je nodig om alle landen uh, op één lijn te krijgen? Uh, dat is bij de min 55 best heftig, maar dat is ons al gelukt. Bij het, een, een groen landbouwbeleid uh, zijn we daar nog helemaal niet. Nee, daar moet nog echt wel wat gebeuren. Oké, okay, dus ja, ook eventjes voor mezelf dat ik het uh, goed in orde heb allemaal. Maar we willen dus eigenlijk nu gaan overstappen naar een groener beleid, naar een groener landbouwbeleid waarin eigenlijk ja. minder CO2-uitstoot is bij de uh, dingen die we consumeren. Ja, dus de CO2-voetafdruk van ons voedsel wordt omlaag, maar ook uh, de andere vervuilingsaspecten. Hè? Dus uh, het, de erosie en het, het uitputten van de bodem, uh, het, het verdorren van onze natuur, stikstof, een belangrijke uh, discussie in Nederland, pesticidengebruik. Uh, dus dit, het gaat breder dan alleen klimaat, maar het heeft ook veel met klimaat te maken, want we weten allemaal dat sommige landbouwmethodes um, zijn enorm klimaatintensief. Hè. Intensieve veehouderij is daar eigenlijk wel het meest pregnante voorbeeld van. En sommige landbouwmethodes zorgen zelfs dat er meer koolstof in de bodem terechtkomt. Dus dat er meer koolstof in de bodem wordt opgeslagen hè. voor bepaalde gewassen en bepaalde teelmethodes uh, kunnen, kunnen daar heel goed geschikt voor zijn. En die hebben we ook heel hard nodig. Want we zijn inmiddels voorbij het punt dat we gewoon kunnen zeggen, nou, we verminderen gewoon onze uitstoot en dan komt het ook wel goed. We zullen ook de, de capaciteit van uh, de aarde om CO2 op te slaan moeten vergroten. Dus bossen bijvoorbeeld, maar ook andere landbouwmethodes. Oké, okay. ja, dat klinkt allemaal wel interessant. Maar ik ben dan eigenlijk ook wel benieuwd, want in het begin gaf je dan aan 65% dat we naar beneden willen ten opzichte van 2050. In hoeverre zijn deze doelen realistisch? Als die transitie zo lastig gaat worden? Ja, voor klimaat is het dus 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Okay. En in 2050 is het 100% minder. En dus eigenlijk is het gewoon een lijn die zo naar beneden loopt. Of zo voor je. Um, die, die grafiek uh, waarmaken, dat is lastig. Maar met die huidige technologie te doen. We zien... 10 jaar geleden had ik daar heel, een heel ander antwoord op gegeven. Dan had ik echt gezegd, nou... op dit moment is het volstrekt... onmogelijk om dat te doen en dan moet er een wonder gebeuren. Nou, dat wonder is gebeurd. In zekere zin is het helemaal geen wonder. Uh, het is gewoon technologische innovatie. En we zien dus nu dat... Uh, zonne-energie in adembenemen... in adem en nemen en tempo heel goedkoop aan het worden is. In Portugal maak je nu zonnestroom... voor 2 cent per kilowattuur. Dat is de helft van de prijs... van de goedkoopste kolencentrale in Polen. Uh, en dat stond altijd het model voor goedkope, maar vieze stroom. Nou, je kunt dus nu goedkope en schone stroom maken. Um, maar goed, dat is in Portugal. Dat is nog niet in de rest van Europa. Maar offshore wind kan uh, voor de Nederlandse, Deense en Duitse kust als onder subsidie worden aangelegd. Dus ook daar zijn hele grote stappen voorwaarts gemaakt. Elektrische auto's, hetzelfde verhaal. Tien jaar geleden zagen dat dingen niet uit, kostte de godsvermogen. Redi tot aan het tuinhek en dan was hij alweer leeg. Uh, nu heb je een situatie dat elektrische auto's gewoon bereikbaar worden voor het gewone publiek. En ik, ik durf te voorspellen, binnen twee, drie jaar is een elektrische Volkswagen goedkoper dan een benzinebroertje. Um, en dat, dan gaat het hard. Dus nu kunnen we die min 55 halen. Of we dan vervolgens ook nog echt naar klimaatneutraal gaan. Ik ben er optimistisch over, maar daar moeten nog wel wat dingen gebeuren die dat mogelijk maken. Hè? Denk maar eens aan cement en beton. Dat is enorm CO2 intensief. Daar hebben we eigenlijk nog slecht, uh, daar geen goed zicht op alternatieven. Staal, hetzelfde verhaal. Maak maar een staal zonder CO2 uit te stoten. Dat is bijna niet te doen. Uh, de, de eerste experimenten zijn nu op, op de rails, maar dat is nog heel ver van, van die enorme miljoenen tonnen die wij uh, per jaar produceren. Uh, dus er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar ik ben wel optimistisch. Oké, okay, dat is goed om te horen. En zijn zei net het stukje dan met cement en staal, et cetera, dat dat nog ja, super CO2 intensief is. Maar is die verduurzaming eh, binnen de voedselindustrie wel realistisch met de huidige technologieën? Ja. ja, want die heeft ook veel met gedrag te maken. Misschien is dat wel veel moeilijker, maar het kan wel. Uh, dus het, het heeft ook gewoon met ons dieet te maken. Ja, als ik zeg dat ik heel optimistisch ben over de mogelijkheden om, eh, om planeet aarde, zeg maar, spaceship Earth in duurzaamheid eh, te laten voortbewegen door het heelal dan eh, ook voor toekomstige generaties, ook in grote welvaart, ook als we met, uiteindelijk met 10, 12 miljard mensen op deze aardbol leven. Dat kan allemaal, want de zon geeft ons per minuut zo'n beetje meer energie dan we in een half jaar opmaken, met z'n allen. Um, maar er is één belangrijke beperking en dat is ons dieet. Als we allemaal gaan eten als een Europeaan, dus met z'n 12 miljarden of 10 miljarden gaan eten als een Europeaan. Laat staan als een Amerikaan. Gaat het, dat, dat trekt uh, planeet aarde niet. Uh, dat, dat hebben we gewoon niet. Daar hebben we de ruimte niet voor. Uh, dus we zullen wel een ander dieet, een meer plantaardig dieet moeten uh, ontwikkelen. Nou, hele volksstammen eten, eten plantaardig. Mm -hmm. Steeds meer jongeren ook overigens. Dus ik denk wel dat het kan, maar dat is hardnekkig. Ja, daar kan ik geloven. Ja, ik ben zelf nog uh, niet vegetarisch, maar wellicht in de toekomst dan ook. Maar je bent zelf bijvoorbeeld actief vanuit politiek gebied, op de verduurzaming van ons voedselsysteem. Maar bij wie ben jij ervan overtuigd dat die verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheid eigenlijk ligt? Ja, die ligt bij ons allemaal. Dat is een beetje een dooddoener antwoord, maar het is wel waar. Uh, kijk, consumenten... Uh, hebben natuurlijk een, een eigen keuze, maar die moeten we ook niet overdrijven. Consumenten worden op allerlei manieren aangezet tot bepaalde keuzes. En daar moeten we wat aan doen. En voor uh, reclame, uh, aanbod, en, en voor die dingen heb je toch overheden en bedrijven overigens die daar verantwoordelijk voor moeten zijn. Dus het is, het is toch een samenspel en dan zie je altijd dat er uh, afhankelijk van de tijd, uh, van de periode waarin je zit, lopen, lopen sommige actoren wat voorop. Um, consumenten hebben eigenlijk nooit voorop gelopen. Ik hoop dat dat nog een keer gaat gebeuren, maar je ziet nu wel bijvoorbeeld bedrijven die... ook grote supermarktketens... die zich hier... druk over maken en er ook steeds meer aan gaan doen. En je ziet gelukkig dus ook in het kader van Farm to Fork... Uh, de Europese overheden, de Europese landen... ook steeds verder uh, naar voren stappen. Maar het gaat wel traag. Deze... Want dit samenspel zie je ook in, op het gebied van duurzame energie en je ziet het op andere uh, vlakken. Bij voedsel gaat het wel langzaam. Um, dus dat, dat, is, dat is wel een zorgkindje in de hele Green Deal uh, bij elkaar. Ik zei al, dat gaat ons waarschijnlijk de meeste moeite kosten om daar echt fundamenteel iets in te veranderen. Dus u, u noemt net al uh, een beetje de verantwoordelijkheid die de overheden en uh, de industrie moeten dragen. Uh, maar in in hoeverre is dan ook dus de Europese Unie en daarmee de Green Deal uh, belangrijk? Ja, die is, die is cruciaal. Want Europese overheden opereren, zeker als het gaat om landbouwbeleid, toch altijd met elkaar. Um, en voedselbeleid. Dat is, kijk, je kan wel zeggen dat daar gaan nationale overheden alleen over, maar die kijken toch wel naar de buren. En de producten gaan sowieso over alle grenzen heen. Dus het is cruciaal dat we in de Green Deal definitief de wissel omzetten van het huidige voedselproductiebeleid. Uh, dat is meer dan alleen landbouw, hè, dat hoort ook de hele voedselketen bij. Um, naar een duurzamere. Uh, volledig duurzaam uh, voedselproductiebeleid. En dat, dat de Green Deal uh, moet die wissel omzetten. Dus die is wel instrumenteel. Want we hebben natuurlijk veel gehad nu over de duurzaamheid van voedsel en de rol van de Europese Unie. Uh, maar Ruben en ik zijn uh, twee studenten uit Tilburg. Uh, en Wat kunnen wij nou concreet uh, vanaf vandaag bijvoorbeeld doen om ook echt ons steentje bij te dragen aan, aan deze transitie? Ja, dat is toch je gedrag. En je dieet. En dat is eigenlijk dat is heel eenvoudig. Dat kan van vandaag op morgen. En het is tegelijkertijd ook heel moeilijk. Niks zo moeilijker als het veranderen van gewoontes. Iemand legde mij ooit een keer uit dat, um, hoe dat werkt. Als je je handen over elkaar doet zoals ik nu doe. Dan doe je dat altijd op dezelfde manier. Probeer het maar eens andersom Dat is altijd een beetje dat je denkt, Hé, moet dat dan? Maar als je dat dan vijf keer hebt gedaan is het eigenlijk heel eenvoudig. Dan vraag je je af waarom je dat nou zo lastig vond. Nou, dat is een beetje de situatie die we in de, uh, bij, bij het veranderen van je gedrag op het gebied van diëten ook hebben. En je ziet er bij uh, de overstap naar het uh, eten van minder vlees of helemaal geen vlees. Dat is voor lang niet iedereen even eenvoudig. Maar als je het een tijdje doet, dan denk je eigenlijk, uh, dan weet je, dan denk je eigenlijk waarom, waarom heb ik daar nou zo lang over gedaan. Um, dus, maar het blijft staan dat dat is wat jullie allemaal kunnen doen en dat dat ook nog eens... Het belangrijkste is uh, wat de belangrijkste bijdrage. Ik zei al, consumenten, in die drie eenheid van bedrijven, consumenten en, en overheden. Um, doen consumenten het nog niet zo goed. Uh, dat is nou eenmaal waar. Burgers wel, en dat zijn eigenlijk wij ook allemaal. Hè, dus we maken ons zorgen als we de krant lezen de televisie kijken. En soms zelfs als we naar de stembus gaan. Um, over duurzaamheid en ook over voedsel. En dan staan we in de supermarkt. En dan gaan we toch voor de bijl. En de, die... Die verandering, als, en zeker studenten, hè, hoog opgeleid uh, bezig met de wereld, jullie moeten in staat kunnen zijn om dat te doen. Ja, want ik, ik vind het interessantste dan ook wel dat stukje, inderdaad, wat je zegt dat veranderen van het gedrag. En hoe kan het politieke systeem daarbij bijdragen? Natuurlijk, je schrijft doelen voor en we gaan natuurlijk ook weer naar de stembus binnenkort. Uh, hoe kunnen we ja. op dat gebied bijdragen? Nou ja, je ziet wel en dat. dat... Is gelukkig wel alom erkend, zelfs door de grootste, laten we zeggen, liberale stromingen in ons land. die altijd zeggen: ja, de overheid moet zich niet met keuzes van mensen bemoeien. Maar je ziet natuurlijk dat beleid wel degelijk uh, keuzes beïnvloedt. Jullie roken al veel minder dan de generatie van je ouders. En die roken weer veel minder dan de generatie van hun ouders. Die rookt overigens weer veel meer, want dat is heel hard omhoog gegaan. En uh, een, een groot onderdeel daarin is overheidsbeleid. Uh, Sigaretten duur maken, uh, ze minder aanbieden, uh, reclames verbieden, reclames veranderen, de verpakking veranderen. Dat zijn allemaal overheidsmaatregelen die overigens soms met heel veel chagrijn worden ontvangen, maar uiteindelijk wel helpen. Uh, en dat, hoort, daar hoort dus ook, dat is ook wat de overheid moet en kan doen bij het produceren van voedsel. Kijk, ik vind sowieso alles wat geproduceerd wordt, moet duurzaam zijn. Dus daar, hè, bij de, aan de productiekant, regels voor het gebruik van kunstmest en dergelijke. Maar ook aan de consumptiekant vind ik dat we meer zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld door het aantrekkelijk maken, uh, ook in prijs van gezondere producten. Dat kun je bij, met btw en dergelijke doen. Dus er is nog heel veel mogelijk. Um, en we hebben heel lang geaarzeld hè, vanuit dat toch licht liberale uh, gedachtegoed. We zijn een liberale samenleving. Sociaal liberaal noem je het wel eens. Um, en dan hebben we altijd gezegd, nou daar gaan we ons niet zo mee bemoeien. Maar dat, dat helpt niet. Dus we zullen uiteindelijk ook daar wat moeten doen. Ik zei al, het eerste wat we moeten doen is die rare reclames van de Europese Unie. Die gewoon de verkeerde producten aanprijzen. Uh, daar mogen nog. Ja, u, u noemt net uh, sigaretten als voorbeeld. En, uh, maar ziet u dan ook in de toekomst bijvoorbeeld dat uh, er boodschappen op fastfoodproducten komen van... Hé, hey, uh, dit is eigenlijk helemaal niet goed voor je gezondheid? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, ja. en dat ook het aanbieden van fastfood... Beperkt wordt, zoals dat ook bij sigaretten gebeurt. Dus er wordt nu al gesproken rond scholen om, om dat soort beperkingen op te leggen. En, en dat is altijd het begin van dat soort discussies. Dat begint altijd bij kinderen, en terecht overigens. Dus we praten over alcoholaanbod, we praten over koffieshops rond scholen. Maar we gaan dus ook praten over snackbars en fastfood aanbieden. Ja, dat is, en overigens begint dat vooral in scholen en in kantines. Uh, ook daar is nog een hele wereld te winnen. Ja, en dan heb ik denk ik nog één laatste vraag en dat is ook het stukje, we hebben het net gehad over in de supermarkt staan en dan de keuze maken. Maar ik vind het soms nog best lastig als ik in de supermarkt sta om te zien van nou, wat is nou duurzaam en waarom is het duurzaam? Heeft het dan ook een stukje te maken met de inzichtbaarheid van duurzaamheid van het product? Ja, labeling is cruciaal en uh, ook daar geldt natuurlijk dat we nog veel te doen hebben, want... daar hebben we het ook licht... Liberaal uh, vrijgelaten en daarom is de consument totaal de weg kwijtgeraakt tussen al die stippen die je uh, kan, kan kopen. Um, en daar moeten we echt iets aan doen. Dus dat is wel een belangrijk aandachtspunt om ervoor te zorgen dat voedsellevering... We hebben nu een, uh, een nieuwe Europese richtlijn die heet Nutri-score. Die gaat over hè, hoe gezond is het voedsel eigenlijk. nou Die is te vuur en te zwaar bestreden van verschillende kanten. Dus dat, dat zal nog wel wat uh, voeten in de aarde hebben voordat we daar echt verder mee kunnen. Maar dat is wel een belangrijke richting. Ja, consumenten voorlichten. Maar de digitale samenleving maakt het natuurlijk steeds makkelijker. Hè? Je, je kunt feitelijk van elk stukje biefstuk uh, met een QR-code laten zien waar die vandaan kwam. Uh, letterlijk. Uh, en, en misschien is dat te veel informatie voor consumenten, maar misschien helpt het ook wel. Ja, ik, ik vind het allemaal heel interessant en ik zou ook graag uh, nog vier, vijf vragen doorstellen. Uh, maar vanuit uh, de organisatie hebben voilà. we een, uh, een aardig tijdslimiet neergekregen van hey, hou het nou bij 20, ongeveer, ongeveer 20 minuutjes. Uh, dus ik okay. zou je heel erg willen bedanken uh, voor je tijd. Uh, ik denk Ruben en ik vonden het echt heel interessant en ik denk ook echt erg inzichtelijk. Um, dus dank je wel daarvoor en dan was uh, dit Beet wat je eet en het duurzaamheid van voedsel. Samen met uh, Diederik Samson. Veel, veel succes, hè? Super, dank je wel. Okay. Jij hebt succes.